Dit is Bart. Bart is al een tijd vaste klant bij Leaseplan. Naast het feit dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over verzekeringen, schadeclaims of onderhoud, heb je bij Leaseplan nog heel wat extra voordelen. Je hebt namelijk toegang tot My Leaseplan, een digitale tool waar je verschillende zaken in verband met je auto kan raadplegen. Zo kan je zien hoeveel je gemiddeld verbruikt, maar ook hoe een slechte of juist goede chauffeur je bent. Moet je wagen op onderhoud? Dan kan je via de site een afspraak maken. Ben je je groene kaart of een ander belangrijk document kwijt? Met enkele klikken kan je alle nodige documenten opnieuw aanvragen. Of wil je graag winterbanden op je wagen? Met MyLeasePlan hoef je je niet in duizend bochten te wringen om je bandenmaat te weten te komen. Ook deze informatie vind je meteen terug op MyLeasePlan. Met andere woorden, alle informatie over je wagen verzameld op één platform dat je 24 op 7 kan raadplegen. Ontdek het zelf op leaseplan.be-myleaseplan.